Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en laat zeker even een like achter wat random momenten op Balkaduur, wat fights, etcetera. Dus jongens, abonneer. bijna 3K. En uh, ja, speel op de server. Join my Discord. En geniet van de video. Ik had 1,5 hartje. Ik moest even naar achter. Blijf allemaal te in te de voet, te groep. goed, We pas meer. op. We ze. Dat hey, goed is. Eén is een guy oh. damage in die damage dat kan niet anders. Ik vee. ben er, ik ben er, ik ben er. Doe. Te goed, pas op, bro. Pak hem, ik, pak ik heet food, ik heet food, food. Ik Pas op, ik ben west van Boko. Oh, ga naar de voet, ga naar de voet. Kom maar terug, vloetje, kom maar terug. Vloetje, vloetje. Jullie yes. zijn er met z'n tweeën. Jullie ja. zijn er met z'n tweeën. Ik special activity. Bijna ben er boks. Pak hem, pak Oké, focus special activity, maar kom eens op z'nzelfde. Hey, boys, gaaf heler. Kom op, kom op, allemaal recht, help, help, help. Pak special activity. Pak presco, pak presco. Hey boys, ik Ik ben er, ik, ik ben Ik ga dood. Ik, ik heb op een, special, een af, special activity. Plus ik ik moet ben dood, man. Nee, Gilles, je gaat niet dood. Ja, hey boys, help Gilles, ja, help Gilles. Boys, boys, boys, boys. Jongens, ja, hier special activity guide. We pakken ze hier uit, we hebben ze hier uit. Ja man, heet dat fucking stoer, jongen. Oh shit, ik word fucking hard. Hey jongens, zank, zank. Hey, ik zie Eredel. Pak zank, pak zank. Ik zei, Ga mijn bootje, pak die pak special. Ik ga voor mijn bootje. Hey, BD, dood. BD ben dood. pak hem, pak hem. Special 1, kom op, boys. Hey, on, boys. Lekker. Yeah. Ja. Lekker. Ja. lekker! Lekker, broes, je het niet nodig. Hij is aan de kant, hij Ik aan de kant. Hij aan boys, boys, kom op. Hij is low. Bow him, bow him, bow Ik press, press, press, press, press, press, press, press, press, Hey achter u, achter u! Ik weet niet wie er is! Achter u boys, we worden gepakt! Nee boys, we zijn met de hele groep, we worden niet gepakt, kom op. Oh ze zit achter ons kom oh, op. Ik kom weet weet op. Deze Deze elus elus oh ik weet niet wie de foto is, iemand mijn taxi staan! toch wel! Oh Hex, oh, pas op, help toch wel, Hex, Dunky! Help hem! Help hem, kort spot! Boys, help hem! Ik heb geen boos meer. Hé boys, help me boys, wat doen jullie allemaal? Ik ga niet voor de kill man, ik heb drie hartjes. Kom op, help. Ja help hem, help kom op. Ik word hier Waar? Twee, waar. Waar, waar? Jongens? Ik moest de sneeuw wat eerst grotere groep, niet zo op solo's aan. Oh, ik heb nog twee bootjes. Ik heb nog twee bootjes. Oh, pull oh, oh. hey, Jongens, Kom moeten terugkomen. Ik ga het helpen. Hier kom, hier help. Ja, maar, ja, maar. ga maar, ze maar. Ga er maar weer voor, ga er maar weer voor, boys. Ze zijn Ze zijn Ze zijn er. Ze zijn er. Ze zijn er. Ze zijn er. Ze zijn er. Ze zijn er. Ze zijn drie Ze zijn er. drie paint zijn er. zijn ja lekker boys! Pak die gucci slippen, pak die Gucci slippen! Ja lekker boys! Lekker. Hij is dood, hij is dood, hij ja, is dood. Hij is dood, hij is dood, die gucci slipper is dood. Lekker boys! Hey, hey. Lekker toe, lekker. Hey, Bom, bo, no, no, zonder nice. Hou die Presco er vanaf! boze ja, boze boze Hou ze er vanaf! Laat ze zoveel damage pakken als Laat ze veel damage pakken, kom op, boys. Kost beter, maar we hebben ze gepakt. Oké, top, top, top. We hebben wel damage pakken. Ja, we moeten echt 3 groepen, oh, even serieus. Oké, upbie, upbie, boop. Als die bootje gaat bollen. We zijn hier niet volgen. met z'n allen, probeer maar. Ja, hoe? Violent, Violent, zo pakken ze, pakken ze, kom op. Met z'n allen, met z'n allen, go go go, man, Jullie pakken alleen mee, wij zijn met mee. Rustig jongens, rustig houden. Op de groep, op de groep, niet op één focussen. Op de groep, op de groep. Ik word er 2v1, ik word er 2v1. Komt die hier, ik word er bij? Ik wacht er hier 4v1. Oh, fuck, fuck. Jullie zijn met meer volgens mij. Ze zijn inderdaad met meer, want als we hier de groepjes in de we pakken ze, we pakken ze, kom op. Kijk niemand. We pakken ze boys, kom op. Kijk nee, ze kooit al, kom kom op kom, kom. Is... op. Nee, ik, ik ben dood, ja, ik ben dood, ik ben dood. Ja, ik ben dood, boys. Poes door, poes door, push okay. door. Half AP, ik heb half HP. Kan iemand mij helpen niet? Oké. Okay. Ja mensen zitten alleen maar te Chase. Op de groep boys. Kijk, iedereen split op de groep allemaal. Ja Ja nee, ik zit even in. Ik in! toggle ons over hex, help even achter. ja hij wil bootje niet verder. Ja, hij is de lul, hij is de lul. Smak hem! Smak hem! hebt ja, het echt in. zo slecht. Schiet hem zo boos! Geilert, smak hem! Goed zo, Geilert, Geilert, geilert jongen. Hé, <laughs> <laughs> hey, waar is hij nu? Weet je hoe raar het uh, is je. om te zeggen, Geilert, smak hem? Ik, ik, ik word hier echt <laughs> ongemakkelijk <op> van. Waar gaat bootje? Easy dive. zo. Dit is hey. mijn kill, dit hey. is mijn kill! Nee, ik heb mijn kill, vriend! Gaat hij meer blokken dan je kutboot? Geilert, hem! hoe ben je zo goed? Ik smak hem, ik smak hem. Kijk dit man dan. Mijn kill! Mijn kill! Nog meer mensen, nog meer mensen. Dit is mijn kill hè. Dit is mijn kill. Hoezo? Zijn jullie zo hard aan het rollen en gaat het nog steeds goed? Hij was te goed kon wel één man hebben. Waar de fuck gaat? Maar niet gamen met pijn. maar niet spijn. Jongens, ik heb 8 man hebben. Oh je een hij Ja gedood, hè gaat dood, hij gedood. <laughs> Kijk Jens! Yes. Kijk die Doe toch niet ik, ik zelf noem het zelf, uh, kunst. Oh, dear. oh nee, oh nee, oh nee, dit is, hij is gek, hij is beeld. Ah, <laughs> het is nu al, het is nu al wat het is. Uh... Gaan we voor de min 50, jongens? Ik ga het zeker, ik zou het zeker, zeker wagen. <laughs> ja, is goed! Oh, sorry Sim, je bent gemuild. oh shit, Sim. Oh. Sim, hallo. <laughs> en dat moet wel weer rennen hoor, en dat wordt ook weer gerecord, allemaal. Ja, op dit dit is toch, dit, dit is, dit is het. Hé, hey, wie, wie, wie, wie is met me Waar is Johnny? Waar is Johnny? Die camera oh, ploeg. Ik, ik, ik doe dat niet. Vloedje, ga je dood? Ja. Okay, huh? Die kliks oh. hoor, die kliks, dat is toch niet normaal? Slijf die auto hoor. Nee, groot, groot. Hij, hij doet dat zo. Zo! Ja, dat is uh, accuraat. Oh. Dit vind ik netjes. Uuuuh... Mooi te zien ook. Oh? Ja. Oh! Oh, Twee. Oh, ik was verlengd. Oh, boy. Help, eh, uh, help Vloetje, help Vloetje. Vloetje, ik ga hem door je puntje. Oké, oké, ehm Oh ja, achter ons Ik eh, uh, ik word gekoefd We zijn met meer, we zijn met meer Hop! Wie is er gekopt van ons? Boven. Ik leg eruit, ren, ik leg eruit Ik ben oké, okay, ja, ik? ik ben oké okay. ja. Waarom is die ja. guys zichzelf aan het kop hebben? Nee, dat deed ik Oh zijn zo goed in het spel tering Bro, kijk ze oh, wat <laughs> Kijk, kijk ze autoclicker, weg daar kwestie, kwestie, kwestie. Yeah. Fuck. Weg. Ja, Ik wens niet, ik wens Boog maar met punch voor hem weg Nog eentje achter ons Oh, pakken we hem, pakken we Pacht hem, pakken we Wasabi, dan pak hey, Wasabi. Hé, dat is Wasabi, kom, iedereen op Wasabi. Oh shit, oh shit boys, ze worden allemaal gecoverd. Rennen! rennen, ren maar, ren maar, nee. rennen, Pik! Ja, Quizlief, oh, dit is safe. Hey, rennen, rennen, rennen, oh, Muggalera komt. Oh, dekker komt, allemaal dekker. <laughs> oh, oh, Oké, kijk uit. Oh shit. Owe, die hurra kunnen zo iemand koud, hoe ook, ook, jongen. Ja, ik uh, ja! Ja! Oké, pak je Jurekin, pak je Ja, die Jurekin ja, is dood, die Jurekin is dood. Die moet dood. Ja, lekker boys! Push me door, pak me door, pak me door, pak me door! Milaren. Die zikert hier ofzo, die, die, die... Die gozer is ook koudelo. Doe wasabi, doe wasabi. Iedereen wasabi. Nee, die Daski, die Daski, die Daski is koudelo. Ja, ja, pak die Daski! Hij is één uit, hij is een uit. die Dit gaat niet goed, denk ik. Ja, lekker. Ja, lekker, lekker boys! Lekker! Lekker boys! Yo kijkers van Vlootje Game. Ik hoop dat jullie het geniet van deze video. Abonneer en like. Alvast en uh, ja, weet toch wat we altijd zeggen? Peace!